SURF zorgt ervoor dat studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers ICT-middelen kunnen afnemen op een rechtmatige manier. In overleg met de inkooplinkingpins, de afgevaardigde CSC's vanuit de verschillende sectoren, worden de behoeftes vanuit de sectoren vertaald naar één van de drie sporen. Door gebruik te maken van een aanbesteding, modelcontract of een DAS, dynamisch aankoopsysteem, bieden we mogelijkheden voor opdrachten zowel boven als onder de Europese drempel. Door intensieve samenwerking met onder andere mbo's, hbo's, umc's, universiteiten en onderzoeksinstellingen staat de behoefte van het onderwijs en onderzoek voorop. Het gezamenlijk inkopen van ICT-contracten levert instellingen een aantal voordelen op. Door ervaring, kennis en capaciteit te delen komen optimale contracten tot stand. Alle contracten voldoen aan de wet en regelgeving. Instellingen besparen op de kosten van een eigen inkooptraject. En het strategisch contractmanagement wordt uitgevoerd door SURF. Ga naar onze website voor meer informatie.